Er zijn natuurlijk heel veel leuke woningen in Casticum. Maar bij welke woning kunt u nu zo uit de voordeur hier aan het water gaan zitten vissen of in de winter lekker schaatsen. Het is een ideale gezinswoning, want verderop is ook nog een leuk speeltuintje. En hier zien we achter ons op 50 meter afstand het winkelcentrum en ook nog heel dichtbij het oude centrum. Kortom, een prachtige locatie en deze woning heeft ook nog een hele grote tuin met garage en met een grote schuur. Hij staat nog niet op funda, want er wordt nog even aan gewerkt. Maar mocht u al interesse hebben en wat eerder willen kijken, neem dan even contact met ons op, op 0251-655-086 en ik laat u heel graag de woning zien. Oh nee!